Wat is smart content en hoe redt het de afdeling communicatie? In vier stappen vertellen we je alles over de kracht van data-driven communicatie. Wat is smart content? Smart content zijn berichten, artikelen, vlogs, blogs, posts en nieuwsbrieven waarvan je 100% zeker weet dat jouw doelgroep daarnaar op zoek is. Hoe kom je daar nou achter? Door data te krijgen. Data van je website, de, de data van search en data van social media. 2. Zo word je core leader. Door de inzichten uit de data te gebruiken kun je heel gericht de juiste content maken. Zo wordt je merk of je organisatie een talking de expert. Wij doen dat onder andere voor KPMG op het dossier Brexit en voor RIVM op vaccinaties. Wil je nu meer over deze cases weten? Klik dan op de link van deze video. 3. Bespaar op je kosten. 80% van alle content bereikt geen mens. Dat weten we uit onderzoek bij zo'n 250 bedrijven en organisaties. Door smart content in te zetten, werk je op basis van feitelijk onderbouwd advies. En dus is het geen beest op je budget. 4. Zo bewijs je jouw waarde in de organisatie. Finance, sales, marketing. Het zijn allemaal afdelingen die op basis van cijfers hun waarde weten te bewijzen. Bij communicatie is dat nogal gewoon een uitdaging. Ze werken namelijk nauwelijks evidence-based. En daarom is communicatie ook vaak als eerste aan de beurt bij de zuivering. Dat los je op met smartphone. Wil je nou meer weten over smart content? Kom dan eens naar een van onze masterclasses.